Nou, we hebben nu met deze uh, toepassing we de stof van blok 1 behandeld. Wat we hebben laten zien is een, uh, een bewijstheorie, een bewijssysteem voor het afleiden van uh, correctheidsspecificaties voor een simpele uh, while-loop. En het tweede blok gaan we kijken hoe we kunnen redeneren over uh, terminatie van programma's. Hier, programma, hier gaan we niet redeneren over terminatie, dat heet, of dat heet ook wel anders gezegd, heet dat partiële correctheid. Als dus een programma niet termineert, ja, dan, dan zeggen we, we hoeven we niks te zeggen over die postconditie. En we eisen dus ook niet dat het programma termineert vanuit de begintoestand. Dat zullen we in het tweede blok behandelen. Ik geef nu even uh, een voorbeeld van een, uh, van een deeltentame, van het eerste deeltentame over blok uh, 1. Het eerste blok. Om jullie een idee te geven uh, van het soort uh, opgaven. Maar überhaupt zijn het opgaven van, uh, van die deeltentame, uh, als het goed is, uh, komen die zo goed als overeen met de opgaven die tijdens het werkcollege behandeld zijn. Goed, dit is een uh, gevalletje van een uh, reassignment. Uh, daar hebben we bij stilgestaan. We hebben het een reassignment modelleren we ook met een substitutie, maar dat is niet een, een domme substitutie die, die, uh, die uh, de linkerkant van een assignment vervangt door de rechterkant. Nee, we moeten een uh, Elias-analyse uh, uh, uitvoeren. En we hebben gezien hoe we dat door middel van een kleine uitbreiding van de notie van de substitutie kunnen doen. Nou, dat ga ik hier nog even illustreren hoe, hoe dat werkt. In al zijn uh, details. Zo. We willen laten zien dat uh, als ik uh, AI zet op AJ, dus ik uh, ken aan het ID-element van A, het J-element toe, nou, dan zal na afloop uh, natuurlijk AI gelijk moeten zijn aan AJ. En als het goed is, heb je daar geen, uh, geen conditie voor nodig. Ja, in de praktijk wel eventueel, want uh, je kunt hier een RE out of bound uh, exceptie hebben. Maar zoals gezegd, daar abstraheren we van. We gaan er vanuit dat deze RE zijn overal gedefinieerd. Uh, je kunt hem overal uh, assigneren en je kunt hem willekeurig, voor willekeurige index de waarde uitlezen. Dus, dit is het assignment axioma, je hebt de assignment hier, je hebt hier de postconditie. En wat was dan de preconditie? Nou, dat is de postconditie met daarop toegepast die assignment. Ik heb ik hier even in het rood gezet. Dat is een ander ding dan dit ding, want dit is een assignment en dit is een substitutie. Dit is een syntactische transformatie van deze assertie. Dit is een toestandsverandering. He, dat zijn echt totaal verschillende werelden. En wat, we nu, wat ik nu stap voor stap uh, laat zien, is uh, het resultaat van het toepassen van deze substitutie volgens de, de regels op deze uh, postconditie. Nou, daar gaan we. Ik heb dat toen ook uh, uitgelegd in termen van een parstree. Die substitutie, die, die, die kijkt naar de assetie, wat die is op topniveau. En in dit geval zie je, ah, dit is een gelijkheid. Nou, die gelijkheid, die verandert die natuurlijk niet. Uh, gelijkheid blijft een gelijkheid. En dat wil zeggen dus dat die substitutie, die moet je doorstoten naar de argumenten van de gelijkheid. Dus die moet je op AI toepassen en op AJ. Dat is de eerste stap. Nou, in de praktijk kun je dat allemaal wel uh, overslaan. Maar ik wil even gewoon precies laten zien hoe je uh, dit zou implementeren. Zo, deze stappen volgen implementatie. Wij kunnen in principe direct met op het blote oog zien dat we deze substitutie hierop moeten toepassen. En daarom als je dit gaat implementeren in termen van een een of andere representatie van die asserties, bijvoorbeeld in termen van een pastry, dan, dan moet je gaan zoeken. En dan kijk je dat het topniveau nogmaals, gelijkheid en dan moet je hem doorsluizen, Dus nu. Heb ik, uh, moet ik deze, twee keer, uh, deze substitutie twee keer toepassen, dus wat ziet die substitutie? Die ziet nou een expressie en die gaat kijken, op wat, wat voor een expressie is het? Nou, die ziet nou dat het een expressie is, dat begint met een A. Dus weet hij, ah, dit is een re-element. En nou moet hij in actie komen, want nou weet hij, want hij weet van zichzelf natuurlijk ook, dat hij uh, die AI uh, verandert op AJ, of dat hij dat moet modelleren. En dat hij moet rekenen met uh, aliases. En wat is een Elias? Nou, dat is het geval dat als, misschien nog ik dat, ja, dat heb ik hier direct kort gesloten. Want in principe moet je deze substitutie nog weer toepassen op die i. Want je moet weer naar binnen. Want die, die, die i kan in principe ook weer een ingewikkelde expressie zijn. Ook weer met een a op kop. En dan moet je ook weer een elias analyse doen. Maar die stap ik, sla ik even over. Ik ga, pas dus direct toe die alias-analyse. Ik moet checken of deze i gelijk is aan die i. Want dan weet ik dat het een alias is. Nou, dat is hier heel flauw natuurlijk, want i is gelijk aan i. Maar ik schrijf het gewoon uit. Als i is gelijk aan i, dan ja, is het een alias. Dan moet er aj uitkomen. En anders komt er gewoon ai uit. En dat moet gelijk zijn. Nou, weer hetzelfde verhaal. Ik check of j gelijk is aan i. Dan komt er aj uit. En anders, ja, ook aj nou, een uh, ingewikkeld ding, wat uh, een uh, boel woorden is om simpel het volgende uit te drukken, dat aj gelijk is aan j. He, want kijk maar, als i gelijk aan i, ja, i is gelijk aan i, dan komt hier aj uit. En ongeacht of j gelijk is aan i of ongelijk aan i, i is, komt er ook aj uit. Dus dit is eenvoudig, daarom heb ik hier, dit betekent per definitie, he, syntactische gelijkheid, maar dit is logische equivalentie. En ja, het is eenvoudig in te zien dat dit uh, uiteindelijk te reduceren valt tot uh, dit en ja, dit is gewoon weer true. En dat zouden we afleiden, true impliceert uh, dat. Oké? Okay. Sorry, kun je nog eentje teruggaan? Want dit is dus om de correctheidsbewering bovenaan al dan af te leiden, dan volstaat het assignment axioma alleen niet. Nee, nee, Want nee, we nee. hebben dan dat we die if-then-else krijgen ja. en alleen met een, met, met hulp van de consequence-regel ja. kun je dan dat uh, Precies. naar ja. true terugbrengen. Uh, ja, ja. ja dat, dat is altijd. Ik, die, die, als je die, die assignment-action -assignment -assignment toepast, dan kun je vaak, zoals je hier ziet, krijg je uh, en zeker in het geval van uh, assignment aan array-elementen, ga je uh, van die conditionele expressies genereren. En deze is nog eenvoudig, maar he, Stel je voor dat hier nog weer een A staat, dan heb je dus geneste if-then-else. Nou, en zo'n geneste if-then-else, dat is heel lastig te passeren, ook voor, voor ons in ieder geval conceptueel om te begrijpen wat het is. En het beste is dan dat je maar helemaal plat slaat, dat je die genesting uh, eruit slaat. En dat kan in principe, logisch kun je een willekeurige geneste uh, if-then-else uh, plat uh, slaan. En uh, ja, want ja, dat helpt, hè? want uh, als je hiermee blijft zitten uh, met deze preconditie, ja, dat uh, is sowieso een hele lange riedel, wat gewoon te reduceren valt tot uh, troep. Maar dat is, dit, dit zijn redenaties, en dit zijn gewoon transformaties, die twee dingen moet je wel uit elkaar uh, houden. Die, die substitutie, helaas is, het is geen smart substitutie, hij is wel smart in de zin dat hij elia's uh, uh, weet te onderscheiden, maar hij is niet zo smart dat hij gelijktijdig uh, dit soort if-then-elsen uh, wegslaat. Zou je kunnen doen, trouwens. Je zou hem smart kunnen maken als je gaat implementeren dat hij ook uh, met uh, een of andere simpele theorem proven of een uh, rewriting herschrijfsysteem. Je kunt die if then else eenvoudig uh, herschrijven met behulp van hem enkele basisregels. Uh, ja, bijvoorbeeld je zou een basisregel kunnen introduceren: hè? i is gelijk aan i. Dat kan je vervangen door true. Ja. En een if true kan je vervangen door ja. then. Nou, dan krijg je al AI. Ja. ja. ja. En zo meer. Ja, zo zijn heb je allerlei simpele uh, herschrijfregels uh, uh, waarmee je dit soort uh, dingen kunt uh, Maar, maar in, in, het, in het algemeen is het zo dat, dat je kunt daar natuurlijk willekeurige arithmetische vergelijkingen ja. hebben. En ja, die kun je niet allemaal automatisch oplossen. Nee. Dus je zult er altijd wel over moeten blijven redeneren. Ja, ja. of gebruik maken van een theoremproever die ook meer semantisch uh, weet te redeneren. Oké, okay. nou eens kijken of we deze nog uh, kunnen doen. Deze ga ik wel een beetje snel uh, door, uh, doorheen. Uh, wat doet dit programmaatje? Uh, we hebben weer een upper bound en groter of gelijk een nul en we, zetten een teller, we hebben een tellertje die zetten we op een nul. En zolang uh, k nog niet de upper bound bereikt heeft, zetten we op uh, k de element van a, zetten we n-k van b. Dus wat je eigenlijk doet, is de array uh, B uh, omkeren. Ja, in plaats van, uh, de, waarde van 0 tot en met, uh, de waarde van B van 0 tot en met n, komen een omgekeerde volgorde in, in A. En dat wordt uitgedrukt door deze positieconditie. Ja, voor willekeurige waarde vanaf 0 tot en met n geldt dat het idee-element van A is n-i van B. Dus dat is een, een simpele manier om een. Uh, Array, de waarde in een array om, om te keren. Nou, dat willen we vervolgens bewijzen. Dus we willen bewijzen dat dit uh, simpele milestone uh, inderdaad dit effect heeft. Dus dan moeten we een, uh, een invariant uh, verzinnen. Nou, de, hier geldt weer de heuristiek. Het is weer een simpel programmaatje. Uh, een array processing programma lineair, waarmee je een telletje hebt en dat loopt door die array heen en dat, dat, dat doet wat. Uh, nou, een eerste poging om te komen tot de invariant hè, is meestal altijd eerst kijken naar de pre- en postconditie, maar het is evident dat beide niet, uh, niet, uh, geen kandidaat zijn voor invariant. Hè, want, uh, dit, dit, dit geldt natuurlijk niet aan het begin van de loop, dat de zaak al uh, omgekeerd is. Maar een heuristiek is, hier is de upper bound in de, in de postconditie, die doen we vervangen door k. Nou, dat doen we dan. Dus we krijgen, ja, soms moet je ook nog even, even hangen met de, met de grenzen. Is het k of k-1? Moet je even uitpuzzelen. blijkbaar is het k-1. Dat zie ik nou ook niet in 1, 2, 3. Waarom het hier k-1 is en niet k? Omdat uh, while k kleiner dan of gelijk aan m is. Ja. Dus ja. dan weet je dat na de loop moet k gelijk zijn aan n plus 1. Ja, ja, inderdaad. Maar dat zijn weer typisch van die kleine... Of by one hè? Ja, off-by-one ja, ja, ja, ja, ja. dingen. Ja. <laughs> Oké, okay, dus in principe gewoon het tellertje uh, per bank vervangen door de teller. In dit geval K-1, want dat hangt dus, uh, wat ze zei, dat hangt dus van je boeiende guard uh, af. En dan uh, zeggen we dus dat alles al in, in zekere zin beginstuk al... Uh, de omgekeerde versie is van het eindstuk van b. Dat staat hier grondweg. En we nemen mee dat k kleiner of gelijk aan n plus 1 is. Want inderdaad, wat we al net zei, na afloop weten we dan dat k groter dan n is. We weten dat k gelijk is aan n plus 1, kleiner of gelijk aan n plus 1, dus we weten dat k n plus 1 is. Dus we weten dat dit geldt. Want dan? Kunnen we voor k n plus 1 substitueren. Dan krijgen we gewoon n. Dus dat, uh, dat nemen we als het dan invariant. Dus dan moeten we dat laten zien. We uh, moeten laten zien dat het aan het begin uh, geldt. Dus dan uh, vervangen we hier k naar 0. Nou, dit is, dat zul je ook heel vaak zien, dit is een universele kwantificatie of een domein. Er zijn geen i's vanaf nul tot min 1. Nou, je, je kan je voor alles uh, zetten, je kan je zelf false neerzetten, want dit is altijd waar. Ja. Er is geen i die dit uh, onwaar kan maken tussen nul en min 1. En daarom is dat die universele bewering dus altijd waar. Maar is er trouwens hier niet ook nog een, een, een ambiguïteit? Is het zo dat... Die voor alle i over de hele zin heen reikt Of alleen over het gedeelte a i is gelijk aan B. N. Ja, dat is hier amb amb ambigu, inderdaad. Maar want, want als hij als leeg is, dan, dan zeggen we dus ook niet 0 kleiner dan gelijk a n plus 1. Als die binnen die vooral staan. Ja, maar hier, volgens mij maakt het toch niet uit hoor. Of de, of die, want hier komt die i helemaal niet in voor. Nee, maar. Hier komt de i niet voor, dus deze, of de i nou ook hierover gaat... Ja, want ja, dan is die leeg. En dus is dat dan... Uh, hè? Dus dan heb je die... Ja, maar dit is sowieso oh, altijd uh, leeg. Dus, mm, mm, mm. dus ik, dat, ik, daar zie ik niet de problemen. De, je hebt gelijk dat het ambigu is. is de kwantificatie loopt die over de hele formule of alleen over dit. Maar omdat hier niet uh, de i niet in voorkomt... Uh, kun je dat in beide gevallen gewoon lezen. Is dat equivalent met van alle dit en dat. Dus dat maakt niet uit. Dus uh, nu ga ik checken of inderdaad, hè, dan ga ik er even vanuit dat ik al bewezen heb dat dit een invariant is. Dan kijk ik of inderdaad de postconditie van de while statement... Inderdaad, dit impliceert de gewenste postconditie. Nou, nou dat heb ik net beredeneerd, hè, want we weten dan k kleiner of gelijk aan n plus 1, en het is niet zo en k is groter dan N, dus K is N plus 1. E, dus dan krijgen we inderdaad de gewenste postconditie eruit. resteert uh, dit uh, te bewijzen als invariant. Dus we zetten hem weer uh, klaar als postconditie van de body van de loop. Dit is een simpel assignment, dus we vervangen k door k plus 1. Uh, even kijken, wat gaan we nu doen? Nou, oké, okay, we, dit, dit weten we al, dus natuurlijk k plus 1 uh, min 1, dat is natuurlijk gewoon k. En k plus 1 kleiner of gelijk aan n plus 1, dat kunnen we al sowieso vervangen door k kleiner of gelijk aan n. Maar hier zit nog een ander dingetje in, uh, want we krijgen zo meteen... Uh, uh, moeten we deze substitutie uh, toepassen, hè? die behoort bij deze uh, assignment. En als je die nou over deze hele kwantificatie doet, dan moeten we hem dus overal, voor elke i, van 0 tot en met uh, k, moeten we dus testen of uh, een elias test doen. Maar dan is het handiger om dat, deze kwantificatie te splitsen in de gedeelte van tot en met k-1, en apart te zeggen, hè, want als dit geldt voor elke i, a is b n min i, dan geldt het ook voor k, maar die haal ik er dan uit. En kijk, a k is b min k. En dan heb ik hier apart neergezet voor alle i van 0 tot en met k min 1. Waarom doe ik dat? Omdat als ik zometeen die uh, uh, substitutie toepas, uh, hier bij deze assignment behoor, en die pas ik hierop toe... Dan weet ik, dan moet ik dus testen of i gelijk is aan k. Want als i gelijk is aan k, dan moet er bn-k uitkomen. Maar ik weet al, deze i, die loopt juist van 0 tot k-1. Dus dan kan ik al beredeneren dat als ik die substitutie hierop toepas, dat er dus nooit bn-k uit kan komen, alleen ai. En deze verandert niet, deze term. Dus deze hele bewering van alle i 0 tot met k min 1, AI is b en min i, wordt eigenlijk dus niet aangetast, niet veranderd, door die toepassing van die substitutie. Maar deze natuurlijk wel, maar dat is direct, hè, want je, op een gegeven moment hoef je dat niet allemaal uit te spellen van k is gelijk als k gelijk is aan k, dan dit. Nee, dan je kunt nou, als je deze substitutie hier, hè, behoren met deze assignment hier toepast, ja dan weet je gewoon k is gelijk aan k, dus dan moet er b en min k uitkomen. Dus dat is een klein uh, trucje in, in, in dit geval, dat je deze universele kwantificatie ook opsplitst in, en uh, ervoor zorgt dat, dat uh, wat je zegt over het kaderelement apart komt. En dat uh, vergemakkelijkt de toepassing van die substitutie. Die heb ik hier nou wel helemaal uitgeschreven, hè, om te laten zien uh, ja, wat, wat de reductie oplevert. Hè. Want hier zeg je nou, hè, als ik dus die substitutie... Toepassen op deze term, dan, moet, dan krijg ik dus deze conditionele expressie. Dan moet ik testen: is i gelijk aan k, dan wordt het dus die term, en anders is het gewoon bn min i. Ja? En uh, ak is bn min k, ja, dan krijg je gewoon deze expressie. If k is gelijk aan k, dan dit, en anders dat. Nou, deze is natuurlijk nog eenvoudiger, want k is natuurlijk gelijk aan k, dus dan krijg ik er gewoon uit: deze conditionele expressie is gelijk aan bn min k. Maar deze ja, kunnen we ook eenvoudig meer semantisch beredeneren, kunnen we vereenvoudigen. Want ja, i kan niet gelijk aan k zijn. Want i loopt van 0 tot k min 1. Met andere woorden, i is ongelijk aan k, dus moet er a i uitkomen. Dus dat kunnen we dan nou uiteindelijk vereenvoudigen. Deze twee conditionele expressies verdwijnen als sneeuw voor de zon. We krijgen nu eruit dat voor elke i van 0 tot met k min 1 geldt, dus a i is bn-. -I. We weten dat k, had ik al gezegd, k is kleiner of gelijk aan n. En ja, het feit dat bn-k gelijk is aan bn-k, dat hoeven we natuurlijk niet mee te nemen. Dat geldt sowieso. Dus we krijgen deze bewering. En dat is precies de bewering als je de loop ingaat. Want dat is deze invariant plus het feit dat k kleiner of gelijk aan n is. Oké, okay, dat was uh, uh, een bewijs, uh, even snel uh, doorgevoerd. Uh, het lijkt ingewikkeld, omdat het, uh, ja, het is natuurlijk een, uh, nogal een brei uh, van uh, symbolen is. Maar de kwestie is uh, hoofd koel houden en uh, ja, af en toe even nadenken over, uh, zeker als je zo'n uh, Assignment aan een array elementen hebt, en je hebt een een of andere universele bewering over allerlei array elementen, om dat een beetje op te splitsen zodanig dat je niet overal die Elias ene analyse op hoeft toe te passen. Of in ieder geval dat het heel eenvoudig te reduceren valt. Dus een uh, ja, gevalletje van gevalsonderscheid. Oké, okay. nou dat, uh, dat was het dan. En dan gaan we de. Uh, Volgende keer uh, de stof behandelen van uh, hoe we kunnen redeneren over terminatie van uh, programma's. Oké? Okay.